Hallo en welkom bij Palsmodel Twijnstaf. Ik ben inmiddels een stuk verder met mijn uh, treinbaan. Waar uh, ik eerst uh, de helix had staan. Hier in de hoek. Er uh, is nu een boel ruimte. Misschien dat er nog een bureau komt. En in plaats van de helix komt nu mijn trein hier naar boven. En gaat zo naar achteren. En daar achter de baan op de helix nam te veel plek in beslag met de nieuwe opzet hoop ik uh, dat ik wat meer plek overhoud ik heb alles nog uh, staan op uh, pinnen met uh, schroeven zodat ik het nog bij kan stellen omdat ik niet weet of de uh, stijgingspercentage nu niet te groot is dus ik kan uh, bijvoorbeeld uh, daar de bocht wat vlakker maken deze nog wat stijler, daartussenin is het ook allemaal nog af te stellen. Dat moet ik nog gaan doen, dat doe ik op het moment dat er stroom op de baan staat. Dat is ook nog iets wat moet gebeuren. De bedoeling is dat hier bovenop de overgang komt van het hout naar het schuin. En ik heb blokken gemonteerd wat de overgangen worden tussen de baandelen. Zoals ook hier. En ook hier die baandelen uh, de overgangen heb ik uh, hout voor gepakt, omdat ik merkte dat met dit uh, schuim uh, ik het niet goed voor elkaar kreeg om ze exact gelijk te zetten. Deze blokken helpen ook om de banen goed af te stellen. Dus hier moet nog wat onder. Uh, ja, dat uh, is nu een stukje makkelijker aangezien het zulke duidelijke overgangen zijn. Nou, dit is nog een oud bed van uh, de oude baan. En hier moet dus uh, ja, vulling opkomen, verhoging opkomen, zodat het goed aansluit hier en goed aansluit daar. Uh, nou, als ik dus de blokken neem als uitgangspunt, dan kan ik zo'n individuele bak helemaal maken in plaats van dat ik... Achteraf moet gaan, hopen dat het allemaal op dezelfde hoogte zit. Uh, je hebt nog een boel dingen over voor het afstellen, dat uh, komt nog wel. Uh, veel van de oude opbouw is er dus af. Want uh, de eerste twee bakken was een, een ophoging, of eigenlijk de eerste drie bakken was dus dat het langzaam omhoog ging. En uh, dat moet nu allemaal vlak worden. En dit is de enige opbouw die, niet, uh, die geen verhoging had. Hier heb ik ook een heel stuk afgehaald. De uh, bedoeling is dat uh, deze bocht, zoals hier ligt, die blijft. Maar uh, dat ik een stuk rails uh, ga pakken. Deze wil ik door middel zagen. En uh, hier een stukje aan. Een stuk uh, recht rails ertussen. En daarna een bocht zodat die uh, bocht veel geleidelijker is. Misschien doe ik het helemaal wel met uh, flex uh, rails. Maar uh, door een geleidelijke bocht te hebben. Hoop ik in dit stuk minder ontsporingen te hebben. Hier heb ik het ook uh, zo oh, even goed. Hier heb ik het ook opgeruimd. Vanwege dat uh, deze. Dit blok was één geheel. Dus dat kreeg ik niet los van elkaar uh, eraf. Dat uh, los ik nog wel op. Een keer. Ehm. Um, Voorheen, en dan moet ik even hier naar beneden, gebruikte ik alleen maar twee verticale latten, zeg ik het goed, horizontaal. Nou, twee latten waar de baandelen op lagen en steunde de baan verder op, uh, op het hout hier. Uh, dat was gewoon zwevend. Uh, nu uh, heb ik een hele bekisting gemaakt uh, die, waar de baandelen in passen. Zo, en het zit allemaal nog los. Uh, die bekisting zelf komt uh, op uh, de onderbaan te zitten. Um, maar zorgt voor veel meer stabiliteit van de bovendelen. Ik had namelijk bijvoorbeeld hier dat uh, ik geen één geheel heb gebruikt, om wat voor reden dan ook. En daar kreeg ik dus dat de baan aan het doorzakken was. dat um, is natuurlijk niet zo handig. Ehm. Um, en deze bekisting zorgt er ook voor dat ik uh, deze aansluiting veel nauwkeuriger kan maken. Uh, dat heb ik ook gedaan voor de achterste. Uh, die is wat moeilijker. En nog wat moeilijker te zien dan deze. Die zijn allemaal redelijk makkelijk. Dit deel moet dus nog vastgezet worden. Dit is het baandeel. Dat komt er dan bovenop te liggen. Dan kan ik alles afstellen. Dat ze hier gelijk zijn. En die kan ik ook nog wat oplossen. Een beetje opvullen. En het idee is dat mijn motorwagen, dubbeldekker motorwagen met uh, de drie draaistellen op deze baan uh, kan gaan rijden. En ik denk dat dat een heel erg ambitieus doel is. Maar je moet ergens uh, je doel stellen. Het probleem met die de motorwagen is met zijn drie draaistellen dat het middelste draaistel los zit. En als jouw baan als er een, baan, uh, een uh, hobbel heeft... Dan komt die stil te hangen op het derde draaistel. Zit er een, een deuk in, dan kan het zijn dat het draaistel ontspoort. Dus dat is een hele lastige locomotief om mee te rijden. Um, vaak wordt dan ook het draaistel losgehaald of de wielen eruit gehaald. Uh, ik vind het een goede maatstaf om te kijken hoe ver ik kan komen met uh, deze baan. Nou, hier zie je nog een stuk rails. Hier komt dus een bocht voor de aansluiting. Ik heb nog een andere bocht. Dus dit komt allemaal goed. moet ik nog heel wat voor op maat snijden. Maar van deze platen heb ik er nog een paar, dus dat is niet zo ramp. De bedoeling is dat de baan enigszins verplaatsbaar wordt, maar er ligt nog te veel troep onder. Dus dat uh, lukt nu nog niet. Um, en ik wil dan nog steeds onderdoor kunnen of kunnen verschuiven, uh, zodat ik ook de achterkant bij kan stellen of enige elektrische problemen daarop kan lossen maar dat komt nog. Ik zou willen zeggen bedankt voor het kijken. Hopelijk snel meer. Hopelijk ben ik snel uh, een, een net verder klaar en uh, hoop ik weer met enige regelmaat uh, wat uh, filmpjes te kunnen tonen. In ieder geval van dingen die rijden. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.